Hoe krijg je als ondernemer je agenda gevuld met afspraken? Met de warme leads die zelf een afspraak in je agenda hebben gemaakt. Ze hebben je al gezien, ze weten wat je doet en welke resultaten je bereikt met je klanten. Mijn klanten zijn heel succesvol met deze manier van leadgeneratie. dit kan ook heel goed voor jou werken. Als deze passieve manier van leadgeneratie je aanspreekt en je hebt ook echt een expertstatus, je wilt er meer over leren, klik dan op de link.